Hoi, ik ben Koen. Ik werk als hospitality medewerker in de Chico Dome. Welkom op mijn bijzondere werkplek. In de memberclub ligt het serviceniveau hoog. Het is afwisselend werk. Ik schenk Prosecco uit bij de entree. Ik help mensen in de lift. En ik help mensen naar hun plaats in de zaal. Je krijgt ook echt een band met de vaste gasten. Ik werk in een supergezellig team op een fantastische locatie, zoals je kunt zien. Ruimt ook nog. Ja, Wat doe jij morgen?